Goeiedag. Prachtige ochtend vanochtend, een frisse ochtend. Maar deze dames in Winterswijk, die gingen toch even het water in. Een mooie optische illusie, want toen ik de foto voor het eerst zag, dacht ik, het ligt er nou een laagje ijs hier. Maar dat is natuurlijk niet het geval. De golfjes zijn ontstaan door de dames die het water in zijn gelopen. En hier is het spiegel glad. En zien we zelfs ook een beetje rook, een beetje nevel boven het water. Het was koud hoor, want de temperatuur lag in Winterswijk zo rond de 2 graden in de vroege ochtend. Aan de grond vroor het zelfs. Dit waren de minima van afgelopen nacht. En dan zien we die 2 graden. Terug in het noorden en in het oosten van het land, in het westen, in de buurt van de zee, was het natuurlijk wat zachter. En zoals gezegd, we hadden de eerste vorst aan de grond. Komende nacht kan dat opnieuw gaan gebeuren dat we hier en daar vorst aan de grond gaan krijgen in het binnenland. De satellietfoto van vanochtend, die zag er prachtig mooi uit. Nederland is goed te zien, nauwelijks bewolking aanwezig. Het is een heerlijke ochtend, maar vanmiddag kunnen er wel een paar stapelwolkjes gaan ontstaan. Het weerbeeld wordt dus wat meer bewolkt, hier en daar misschien zelfs een beetje uitsmeren. Dat de zon het zelfs wat moeilijk gaat krijgen, maar dat zal echt per regio wel gaan verschillen. We hebben er in ieder geval deze weerkaart van gemaakt. Vanmiddag 17 of 18 graden met zonnige periode, droog weer ook en een wind die niet veel voorstelt. De wind die is zwak uit het zee zuiden. Vanavond stapelwolkjes gaan verdwijnen. Het wordt vrij helder. En dan kan het weer nevelig gaan worden in de loop van de nacht. Misschien dat er ook wel hier en daar wat mist gaat ontstaan. Temperaturen opnieuw zo tussen 2 en 4 graden in het binnenland. Aan de grond mogelijk weer vorst. En dan gaan we kijken naar morgen. Dan denk ik dat de middag ook wat zonniger blijft. Minder bewolking morgen. Prachtige dag wordt het 18 of 19 graden. Iets meer wind uit het zuiden of zuidoosten. Zwak tot matig. En dan ook nog even kijken naar de vrijdag. Nou, die begint ook prachtig. Later op de dag wel meer bewolking. En vanuit het westen dan mogelijk ook wat regen. In de avond kan dat ook met name vallen. En het weekeinde, ja, dat ziet er toch weer wat wisselvalliger uit. Zaterdag zo'n 17 of 18 graden. En ook zondag rond de 17 graden. Maar dan kunnen er wel weer buien vallen. Nog een fijne dag.